Johannes Snedlager. Hij werd geboren in 1609 in Tecklenburg, Duitsland. Hij studeerde theologie in Groningen in 1629. In 1634 werd hij predikant in Brandlecht, Duitsland. In 1639 keerde hij terug naar Nederland en werd predikant in Roden. Vanaf 1647 was hij predikant in Pijzen, waar hij op 21 december 1672 overleed. Johannes was in 1653 getrouwd met Treintje Ebbingen. Ze kregen in ieder geval vier kinderen, twee zonen, twee dochters en hun dochter Margarethe is mijn voorouder.